Ja, Teamwork is elkaar helpen in uh, situaties waar dat uh, nodig is. Eén keer in de twee weken dan, uh, gaat de frituurpan aan en dan uh, doen we met z'n allen een beetje frituur. En we steunen elkaar, we helpen elkaar. Als er eentje met pech zat, kom je helpen. Dus uh, ja, het gaat wel goed. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat nu moet zeggen. Ik knip hem er even uit. <laughs> met mijn collega's samenwerken is leuk. En ja, het werk zelf doen is ook leuk. Het, het is eigenlijk gewoon allemaal leuk. Ik kan wel zeggen, ik doe alles wat mannen kunnen, maar dat is niet zo. Probeer het. Maar je hebt wel als de mannen nodig ja, en dan heel plezier. Ik bedoel, ik heb hier jongens werken die werken al 35 jaar, dus uh, ik ben nog maar een groentje. Volgens mij willen ze allemaal wel bij mij op de auto zitten, maar uh, ik heb een goed maatje, dus ik hoef geen andere weer. Ik zou het al zeggen ja, dat ik met hem getrouwd blijf, met mijn vrouw, ja. Nee, gelukkig niet, maar...